veel plezier! Eén keer terugblikken op de Vierdaagse en de rest van de activiteiten, dat is gewoon superleuk om met z'n allen te doen en gewoon het jaar zo mooi af te sluiten. Het is niet zo vaak dat jij in een film speelt dat je ook nog wordt gedraaid en het is hier best druk, dat vind ik best bijzonder ook. Het is zo mooi om nu weer met z'n allen in die kersttijd even bij elkaar te zijn om herinneringen op te halen en vooral natuurlijk om de vriendschap te vieren. Allemaal, allemaal ongelooflijk welkom hier in de vereniging in Nijmegen. Hoe vind je het om hier te zijn? Uh, heel erg leuk, ook omdat we de film gaan kijken en zo. En je ziet iedereen weer van de Vierdaagse en dat is gewoon heel gezellig en superleuk. Uh, zitten we allemaal lekker? Ja, dan doen we allemaal één keer heel diep inademen. Ja, komt ie. Ah, geweldig. Ik, ik, ik. Ik ben eigenlijk verbijsterd. Jullie zijn echt het verschil. Geweldig. Ik ben heel erg trots op jullie. Dank jullie wel. Nou, ik dacht toen ik die film, ik was even helemaal verdwaasd. Wat jullie in een jaar hebben gedaan, daar heb ik vijf jaar voor nodig. Ja, best bijzonder. Want ik bedoel, je zit niet heel snel op zo'n scherm dan met zo'n hele grote staal. Ja, ik voel gewoon alles wat ik toen voelde. Bijvoorbeeld, ik voelde heel erg, ik voelde mezelf heel erg, ik was heel erg trots op mezelf. Ik vond het heel fantastisch om al die kinderen te zien en over de oorlog en over de vrede en over het lopen. Gewoon om iedereen blij te zien en gelukkig en vredig. Ik denk dat het heel erg goed is voor die kinderen zelf. Maar omdat die kinderen het over hebben over hele zware thema's zoals vrede, veiligheid, vrijheid... Ik ga dat denk ik ook juist voor die ouderen, voor die volwassenen. Veel meer levens. Dus, ik vind het echt geweldig. Ik heb ook heel veel nieuwe vrienden gemaakt en zo. Dus ja, het was een heel leuk jaar.